En het zou echt helemaal, helemaal ideaal zijn als ik één dag in de week vrij kan nemen. Doordat ik misschien wat geld verdien door personal training hier thuis te geven. Dan zou ik alleen willen dat ik wat klanten krijg via YouTube. En die mensen dan hier thuis kan trainen. En dat ik tegen mijn werkgever even kan zeggen. Weet je wie jij doet? Ik kom lekker vier dagen bij jou werken. En ik ga lekker één dag thuis werken. Dat zou echt... Ja, dat is toch gewoon geweldig. Dan zou ik andere mensen kunnen helpen met trainen. En ja, dat heb ik dan gewoon een vrije dag. Natuurlijk zou ik dat vijf dagen in een week willen doen, weet je, helemaal voor mezelf. Maar ja, die droom is zo groot, weet je, dat uh, ja, misschien dat dat ooit lukt. Maar dat gaat me niet lukken hier. belangen na niet. Belangen na niet.